Komma Masja. Komma Masja. Hey Masja, kom eens. Kom eens. Hey Masja, kom maar. Hey Masja, kom maar. Kom maar. Hey Masja, kom maar. Kom maar. kom eens. Kom maar, Mascha. O oh, Mascha. Hé, hey, Mascha. Kom maar. Kom maar. Oh, Mascha. Kijk eens. Kijk eens. Hé, hey, dat is lekker, Mascha. Kijk eens. Hé. Hey. Let's go, Masha. What is that for him? Big fuck. Ik denk nog een wortel, natuurlijk. Ik moet alleen heel even pakken. Oh, ik heb hem al. Hé, Mascha, kom eens! Kijk eens! Kijk eens! Kijk eens! Hé, hey, Mascha. Kijk eens! Nu is die goed. Oeh, die gaat vallen. Die gaat waarschijnlijk vallen. Jij hebt nog... Oh, Mascha! Nee, Mascha. Nee, Mascha. O Mascha. Thank